Ik wil Zo, Meiden. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat is er aan de hand in Nederland? Wat gebeurt er coronavirus. is een coronavirus. Coronavirus. Een en virus? virus is een ziekte. Oké, okay, een virus is een ziekte. En wat betekent dat voor jullie? En, um, een, nou niet meer we met... met vriendinnetjes spelen. En dat vinden wij heel jammer. Dus daarom gaan wij nu aan de kinderen in Nederland En er is niet meer zoveel eten. Les geven. Ja. Zullen, we, zullen we heel even ons de beurt praten, want dan horen we sowieso. Want ik hoorde jullie eigenlijk zeggen, de corona is een virus. En daardoor kunnen we nu niet naar school. Komt en dan dat? Gaan, worden meeste men, de meeste mensen ziek. En dan kunnen ze ook doodgaan. Ja, hoe vinden jullie dat? Het is helemaal niet leuk. Nee. Maar we vinden um, nou. Ik vind het ook wel jammer dat we nu niet meer met vriendinnetjes kunnen spelen. En nu gaan wij dus aan uh, bijna leven. Maar weet je, maar, maar, maar, dat, hoef je niet, dat hoef je eigenlijk niet uit te leggen. Want wat ik jullie wil vragen, wil je wat zeggen? Ja, en er is ook niks dus eten en, en er is ook geen wc-papier? Oh, geen papier Nee, weet je Dit is een beetje een gekke situatie. Met allemaal gekke dingen, toch? Nou, wat ik jullie eigenlijk wil vragen. Noem nou dus al die die er nu het coronavirus even niet meer zijn. Niet meer met vriendinnen spelen. Oké, okay. en is dat een plusje? Is dat iets wat je leuk vindt? Of is dat iets waarvan je denkt, dat vind ik eigenlijk wel jammer? Jammer. Oké, okay, mag je die ja. daar opschrijven? Vrienden, en Dat er geen eten meer is. Niet meer met vriendinnen spelen, ja. Okay. En hebben wij helemaal geen eten meer, klopt dat? Nee. Of hebben we nog wel eten? Ja. Hé, hey, wat maar bedoel niet meer je dan? hebben zoveel. Nou, je bedoelt dat, dat zoveel mensen boodschappen gaan doen? Ja, en, en dat dan is er niet meer zoveel in de winkel. Oh, dat bedoel je. Oké, okay. dus dat mensen, weet je hoe we dat noemen? Hamsteren. Dat <lacht> dat mensen dat veel mogelijk, mogelijk, dat vind je ook een beetje jammer. Maar dan kunnen we niet meer hagelslag op ons brood doen. Oh. Zonder boter. Oh ja. Yeah. Ja, omdat we geen boter hebben, dat bedoel jij. Ja. Ja, ja we, moeten, we, we moeten ook nog een... Um, wat we daar maken hebben we ook geen boter voor? Nee. Dus hier mag je opschrijven. Het hamsteren vinden we misschien ook niet zo leuk, toch? Niet bij mij. Lu, nou, je mag, mag ook opschrijven. Hé, hey, en Lou, kan jij nog iets verzinnen wat je ook niet zo leuk vindt aan het coronavirus? Gaan we gewoon eerst eens even alles noemen dat wat we er niet zo leuk mensen, aan vinden. Mensen, heel misschien doodgaan. Oké, okay, dus dat sommige mensen misschien doodgaan. Jet dat mag je ook uh, opschrijven. wat is dan leuk? Ja, nou daar gaan we het zo over hebben, want jij kan het vast ook wel een paar leuke dingen voorzien, hoor ja, niet? En dat dus dat is... Zullen we eerst nog wc deze wc doen? Yeah. Oh ja, dat er geen wc-papier meer <laughs> is? Dat we onze poepbillen niet meer af kunnen vegen? Yeah. Nee, ja, dat is wel grappig, dus <laughs> Oh, die vind je ook wel grappig? Oh, dat was leuk. Dus enerzijds is het hier een beetje stom, maar dat Ja, dat er geen wc-papier meer is voor onze poepbillen. Voor wow, En Lou, jij kan vast nadenken, zijn er nog meer dingen die je niet leuk vindt Dat corona? We hebben al dat je niet meer met vriendinnetjes kan spelen, dat mensen gaan hamsteren. Ja, is ja, er nog iets wat je niet ik zou Ik wil ook nog op betekenen. Ja, denk maar mee. Dat er niet meer zoveel boter is. Ja, die hadden we al een beetje. Dat was meteen. Wat uh, oh, is er zo? Uh, dus er uh, nog uh, iets niet uh, leuk. ja dat we gewoon binnen moeten blijven en ga ik oh, niet meer dat is mogen. Ja, dus dat we eigenlijk zoveel mogelijk binnen moeten blijven. <lacht> Die vind ik echt grappig. Heb je die, die kan straks hierbij volgens mij, maar die vind je ergens ook wel leuk. Nee, oh, die staat op aan poepen. poepen. Dat je zo veel mogelijk binnen moet blijven. Dat was er ook nog eentje. En dan bedoel je dat we bijvoorbeeld niet naar restaurantjes kunnen, toch? Ja. Ja, want we kunnen natuurlijk wel in de tuin. Ik weet er weinig. Vertel. Dat er ook niet meer zoveel wordt gebeurd. Nee, jij wilt alleen maar over poepjes hebben. Hé, hey, um, nog meer Jet, wat hier bij dit lijstje moet? Nou, ik denk... Nee, ik denk het niet. Nee, oké. Okay, dus hebben we, misschien komen we er straks nog op, hoor. Dan gaan we eens kijken wat zijn eigenlijk alle leuke dingen die er gebeuren, nu het coronavirus er is. Gebeuren er leuke dingen ook? Mag ik nog even smilingen zien? Ja. Met zo'n sip ja. gezichtje? Ja, dat mag zeker. Je mag er ook bij tekenen, dat is alleen maar leuk. Even de smiley met het sip gezicht. Ja. Dat is echt een hè? Ja, misschien ook nog een traantje erbij. Dus dat is de, de, de min ding, hè? Hé, hey, en wat zijn nou de leuke dingen sinds het coronavirus er is? Want, want er zijn misschien ook wel dingen veranderd die je wel leuk vindt. Ja nou dat we niet meer zo vaak naar school hoeven Oké, kan de plusgroep overslaan. dat je de plusgroep kan overslaan. dat je niet meer zo vaak naar school hoeft vind ja. je dat ook een plus hoe vind je dat ook een leuke dat je even niet naar school hoeft oké okay. je hebt misschien wil jij het tekenen of wil je het schrijven of wil je dat je het doet Jet. wil jij het schrijven jett ja. bij de plus Ik dat. dus dat we even niet meer naar de gewone school hoeven dat we niet naar school oké okay. <lacht> Ik een Jij moet de hele tijd om die willen lachen. <lacht> Lou, jij kan vast nadenken. Zijn er nog meer dingen die je door het coronavirus, die even anders zijn, die je eigenlijk wel leuk vindt? Nou, dat we die dag, dat we een nog hadden en we moesten we ook niet naar school. Ja, dat, dat is handen, een... ook wel. Ja, dus dat is een beetje nog dat van dezelfde, hè? Zijn er nog andere dingen die eigenlijk wel leuk zijn? Dat er geen wc-papier meer is, dat is grappig. Jullie vinden het wel grappig dat er geen wc-papier meer is. Oh, poep, ja. ja, nou die kun je opschrijven. Net ja, als deze papier is van schoon. Ik heb heel leuk over. Dat er, oh. mag ik, mag dat er ik geen... te makkelijk een beetje doen. Je kan ook erbij tekenen, toen dan trekken jij een dikke dron erbij. Hier mag je ook een blij tekenen. Ja, tuurlijk. zo? Ja, je kan niet jammer mijn Dat er geen wc-papier is. Ik kan maar droge tekenen. Niet En je wilt nog meer, want wij hebben pis wel. Al oh, bijzondere dagen gehad. Wat vonden jullie daar? Wat was er bijzonder dan de afgelopen dagen? Nou, we, daar spelen we meer buiten. Want, ah, want wij kunnen uh, Ach, straks weer we buiten spelen. Ik we... kan nu wel opschrijven, denk ik. Uh, ja, want dan weer uh, nee. buiten. Ja, we spelen meer, meer buiten. buiten, buiten spelen? Want we kunnen straks, denk ik, misschien ook weer niet meer naar buiten. Dus daarom spelen we nu super veel naar buiten. Ja, dus, dus eigenlijk vinden de lippen. Meer naar buiten. buiten. Naar buiten. Ja, meer. Mm -hmm. e e b, b. ja dat is de goede b e e e ja, nee. Ja, oké. Ja, goed. Oké, dus meer buiten spelen, dat er geen wc-papier meer is, vinden we eigenlijk wel grappig. Pupieren. Dat we even niet meer naar school hoeven. Wat is nog meer fijn van de afgelopen dagen, dat we thuis waren? Leuke dingen doen. Ja, wat hebben we voor leuke dingen gedaan? Willen. Hé, je hebt leuke dingen doen. Vond jij dat ook de afgelopen dagen? Ja. Ja, en wat voor leuke dingen? Nou, dat jullie me school geven. En dan heb je eigenlijk van je eigen papa en mama school. Ja. Maar sommige kinderen niet. Nee, dus dat vinden jullie ook wel leuk. Dus eigenlijk school van papa en mama. Doe maar even niet, Loe. Kan jij opschrijven thuis school? Huh. huis. Ja. Thuisschool. Zo hé. Je hoeft me niet te houden. Oh, Sorry. Dat is mijn fles. En dan ga ik jou vast vragen, Jet. Terwijl Lou thuisschool afmaakt. Goed zo, Van welk rijtje word jij nou blijer? Ik ben nog een... Oh, je bent nog even bezig, ja. Wacht, nog even. Thuisschool. Van welk rijtje worden jullie nou blijer? Van deze of van die? Hé... Hey. Dus dan is de vraag eigenlijk, zullen we vooral over deze leuke dingen na gaan denken ja, ja. de komende tijd hoe we die nog een beetje groter ja, die maken. Die zijn echt grappig. Ja, die zijn echt grappig. Dus in plaats van we hebben geen wc-papier, is het eigenlijk ook wel grappig dat iedereen nu met vieze poepillen rondloopt. Ja. Hé, hey, top meiden. Zullen we die groot ophangen ergens? Ja. Ga jullie dat zelf doen? Zoek maar een mooi plekje. Doe, dat wel ik niet. Zoek maar een plekje. Zal ik hem even afscheuren? Of misschien wil je er nog meer tekeningen van maken? Goh.